Oh, oh, oh my God. Ja jongens, ik heb de 200 abonnees bereikt op YouTube. En dit gaan we natuurlijk vieren met een giveaway. De vorige keer dat ik een giveaway deed bij de 150 abonnees, had ik een Fortnite-skin weggegeven ter waarde van 804 bucks. Laten we deze keer die waarde verhogen naar 1200 bucks. Maar omdat ik uh, vrij zeker ben dat niet iedereen met Fortnite speelt, heb ik besloten om ook nog iets anders weg te geven. Ik ga namelijk ook nog twee kijkers een soort van shout-out geven, of beter gezegd, een soort van promotievideo. En zo'n promotievideo ziet er dan uit zoals dit. Wil jij die kans maken op een van deze prijzen? Dan moet je hieraan voldoen. Wees actief op mijn kanaal. Like dus al mijn video's. Laat altijd een leuke comment achter, zodat je kan zien dat je hem hebt gezien. En wees uh, zo actief mogelijk bij de livestreams. Dus uh, de komende weken ga ik dus uh, bekijken wie zich hier aan houdt. En die maakt natuurlijk het meeste kans op een van de prijzen. En nog een ding. Je kan maar één van de twee dingen winnen. Oftewel win je een Fortnite-skin, oftewel een soort van promotievideo. Je kunt maar voor één van de twee categorieën gaan, dus laat weten in de reacties voor welk van de twee dat jij gaat.